Hallo, ik ben Shamisa de Broei en ik ben tekenaar, schrijver en curator, soms ook art-organizer. In deze workshop leren jullie met mij samen tekenen, illustreren, nadenken over de tekeningen en ook een verhaal schrijven.